Vanuit het Ondernemersplaza in Amersfoort is dit MKB in the Picture. Welkom bij MKB in the Picture. Het programma voor en door ondernemers van ZZP tot BV. We hebben aan tafel onder andere Marnix Geus van Het PR Bureau. Marnix, wat, wat doet Het PR Bureau? Nou, het PR Bureau die helpt uh, organisaties om uh, in het nieuws te komen. Dus Wij genereren media aandacht. Dus we Ze werken zeg maar, tussen bedrijfsleven in en uh, media of influencers, zoals we dat noemen, uh, aan de andere kant. Influencers zijn... Ja, dat is een, een, een nieuwe term, omdat je nu allemaal bloggers hebt en twitteraars en uh, facebookers met heel veel invloed. Dus je hebt nu wat nieuwe soorten media erbij en dat noem je bij elkaar nu influencers. Dat dus okay. zijn niet alleen meer journalisten. Oké. Okay. En wanneer ben je begonnen met het bedrijf? Zeven jaar geleden, dus in ja. januari 2005. Dus, uh, nou ja... Met hoeveel mensen? 25 man nu. Ja, zo. En alleen gestart? Nee, samen. Want het thema is natuurlijk van de, de, dit programma is groeien. Groeien, ja, dus hoe groei jij dan? Ja. Hoe zijn jullie van die twee? Dat wil ik heel graag weten. Ik eerst even antwoorden. Niet alleen gestart, <lacht> samen met Jacqueline Bosselaar. En daar ben ik ook heel blij omdat dat we met z'n tweeën zijn gestart. Uh, misschien wel een van de redenen ook voor de groei. Maar ik denk dat de belangrijkste reden voor de groei is dat we heel veel aandacht voor de mensen altijd hebben gehad. Dus we uh, behoorlijk, uh, zijn behoorlijk selectief geweest in ons aannamebeleid. Nog steeds op de dag van vandaag doe ik ergens ons best om mensen binnen te houden. Als ze goed zijn, tenminste. En ik denk dat dat voor een groot deel de groei ook bepaalt. Maar toen jij startte, of toen jullie startten met, met het bedrijf. had je toen ook gelijk het voornemen: uh, wij gaan groeien. of wij blijven gewoon lekker met z'n tweetjes werken en doen ons ding? Want heel veel ondernemers starten als vak om maar zo te zeggen. Ja. Dat ben ik ben zelf wel, ook. Uh, I have a dream, maar ik doe het vooral uh, zelf. En ja. voor de rest uh, zie ik wel. Of had je al van tevoren een plan gemaakt van nou. Een jaar uh, zoveel, uh, dan komt er eerst uh, de eerste werknemer bij en dan de tweede. Nee, nee er lag geen strak plan. Uh, we hadden wel een duidelijke goede ambitie. Dus we hadden niet in ons hoofd van we willen zo groot worden. Dus sowieso niet de ambitie om uh, het grootste bureau te worden. Dat vonden we ook niet zo boeiend en dat vinden we nog steeds niet zo boeiend. Het is dus meer uh, doen wat je leuk vindt en wel kwaliteit uh, leveren. Uh, maar ja, volgens mij was het aan het eind van ons eerste jaar, dat we hadden bedacht van in 2010. Dus na vijf jaar zijn we met tien mensen. En dat leek ons ook een mooie uh, eindstand eigenlijk. Het dat, is, en dat heel is heel grappig, hè? want dat, dat hebben heel veel ondernemers hebben dat. Ik heb op een gegeven moment ook geroepen van nou, ik heb nu twintig mensen in dienst. Uh, dat is genoeg. Ik blijf zo. En ja, op een gegeven moment heb ik dat losgelaten. Maar het feit dat ik dat heb geroepen, dat heeft me nog jarenlang achtervolgd. Van, hoe kan dat nou Zuidweg? Je bent nu met vijftig man, zeventig man, tachtig ja. man. Je zou maar bij twintig blijven. Hoe dus, ja. ja, dus ben je wel... door die tien man heen gegroeid? Waarom ben je dan toch doorgegaan? Nou ja, omdat we merken dat we het uh, nog steeds heel leuk vonden. Dat het dus absoluut geen sprake van was dat we in één keer een bedrijf waren geworden met allemaal regeltjes en uh, structuur. En we zagen niet voor ons dat als er een paar mensen bij zouden komen, dat het dan meteen wel zou gebeuren. Hoe zie je er over vijf jaar uit als ondernemer en ja. als onderneming? Heb je daar al over nagedacht? Nee, ja... Niet van hoe zie ik er over vijf jaar uh, uit? Waarschijnlijk nog een stukje ouder. Maar voor, voor ik begon met het bedrijf. kreeg die vraag natuurlijk ook wel eens. Hè? Van waar zie je jezelf over tien jaar? Dat, dat heb ik nooit gehad. Dat, uh, die die gedachte. En dat vind ik ook niet zo uh, interessant eigenlijk. Het is, ja, ik vind het leuk om het te laten ontstaan. En elke keer jezelf kritisch de vraag te blijven stellen. Van, vind, je, vind je het nog interessant wat je doet? En leer je er nog wat van. Doe je wat anders dan twee jaar geleden? Dat vind ik ook belangrijk. Dus het gaat om de ontwikkeling en de verandering erin. Meer dan dat ik uh, zeg van over vijf jaar willen wij met veertig mensen zijn. Nou ja. uh, dit lijkt me een mooi moment om uh, over te stappen naar Desiree. Want Desiree, jij bent van Carmijn Kapitaal. En uh, ja, graag ook een reactie op het verhaal ook van, uh, van Marnix. Wat, wat doe je nou precies? Ja, wij zijn uh, met Carmijn een uh, investeringsfonds gestart. Een, in de oude termen een participatiemaatschappij. Zoals het vroeg heette. Tegenwoordig vaak um, genoemd private equity fund. Maar dat is wel uh, heel erg... Uh, uh, ja, <lacht> Al die, uh, hoe noem je dat? Ja. Participatiemaatschappij. En, en eigenlijk heeft een participatiemaatschappij maar één doel. En dat is uh, bedrijven helpen groeien. He, je wilt waarde laten groeien van de bedrijven waarin je investeert. En uh, over het algemeen groeit de waarde als het bedrijf groeit. Dus, um, moeten dus, ze plan voor hebben. niks vertelde uh, bij aanvang, ja, we, we doen ons ding en we zien wel waar, waar we komen. Maar ja. vind jij dat er een plan voor, voor moet zijn? Stel hij dat hij toch nog diep in zijn hart, want ik, ik zie dat, wil hij verder groeien. Ja. Hij wil het beste PR-bureau van Nederland worden. Ja, absoluut. Ja. Kijk, heel veel ondernemers zijn heel groot geworden zonder plan. En dat weet natuurlijk ook iedereen. En je bent een hele goede ondernemer als je kansen weet te grijpen die zich voordoen. En ik kan niet alles in een plan vangen. Dat is nou eenmaal zo. Dus dat onderkennen wij ook heel erg goed. Maar het is aan de andere kant ook wel heel erg goed om over na te denken over waar je heen wil natuurlijk. Om acties concreet te kunnen uitzetten. Dus wij willen ook wel graag een plan zien. En dat je daarvan af gaat wijken, ja, dat is een gegeven. Dat, um, ja. Ja. Maar jij, jullie richten je als bedrijf ook nog op speciale bedrijven. Je stellen bepaalde eisen. Ja, aan die bedrijven. Ja, klopt. Wij, wij richten ons op gemengd geleide bedrijven. Dus bedrijven die geleid worden door mannen en vrouwen samen. Dat doen we om eigenlijk om puur economische redenen. Ten eerste omdat die bedrijven bewezen beter presteren. Dat heeft niet zozeer te maken met mannetje, vrouwtje, maar meer met de leiderschapstijlen die vrouwen en mannen nou eenmaal vaker toepassen. Als je zou willen generaliseren. En Die zijn anders. Die zijn tussen die twee groepen echt anders. En de combinatie van die leiderschapstijlen maakt vaak dat bedrijven heel compleet zijn. En dat ze zowel risico's nemen, als risico's managen, zowel aandacht hebben voor de lange termijn als voor de kortere termijn, uh, et cetera, en daar worden bedrijven beter van. We hebben ook Elko Kunst aan tafel, van Frest Medical, wat, wat doen jullie uh, als bedrijf? Wij uh, ontwikkelen een, een webapplicatie voor medici, medici opleiding, co-assistenten, uh, met de gedachte dat ze die gedurende een hele uh, professionele loopbaan kunnen gebruiken, dus vanaf het moment dat ze de studie geneeskunde doen totdat ze met pensioen gaan waarbij ze in die webapplicatie de mogelijkheid hebben om aan anderen te laten zien... mensen die dat op dat moment belangrijk vinden. De medisch specialisten, de registratiecommissie, de Inspectie, inspectie van de Gezondheidszorg... om te laten zien hoe zij omgaan met de ontwikkeling van hun eigen competenties in hun vak. Maar ook in de competenties die daarnaast zitten. Vroeger had je een dokter, die was gewoon een goede dokter. En tegenwoordig wordt ook van een dokter verwacht dat hij een goed slecht nieuwsgesprek kan voeren. En dat hij weet wat er speelt in de maatschappij, zodat hij dat kan gebruiken in advies naar zijn patiënten. Er zijn andere competenties die op dit moment ook belangrijk worden gevonden. En waar je dus heel veel informatie over moet verzamelen. En waar ook heel veel informatie verzameld wordt door het aan anderen te vragen. 360 graden feedback is bijvoorbeeld een heel erg uh, uh, bekend begrip inmiddels aan het worden. Hoe kom je nou op het idee om zo'n bedrijf te starten? Ja. de dat... woorden ja. Wanneer komt dat lichtje zeg maar van ploink? Ja, dan, um, de naam FREST betekent uh, Virtual Reality Educational Surgical Tools. Ja. Dus we zijn begonnen in 2003 met het ontwerpen van een applicatie. Wie zit bij? Wie zijn ja, bij. Ik heb een uh, compagnon. Uh, we zijn toen begonnen in 2003 met z'n tweeën. Inmiddels hebben we programmeurs en uh, communicatiemensen in dienst. Dus we zijn nu met 17. Um, wij zijn toen begonnen met het ontwerpen van een applicatie... waarmee je een medische handeling kunt leren, waarmee je kunt leren opereren. Met de computer in een 3D-omgeving. Okay. En wat is essentieel voor jullie groei geweest? Van die 2 naar 17? Ik hoor heel veel kapitaal dat je nodig hebt om, om, dit om dit te realiseren. Ja, en ik denk lange adem. Dus je hebt ook veel kapitaal nodig voor een lange adem. De markt van de gezondheidszorg is complex dat er heel veel beslissers zijn... Dus je hebt de mensen op de werkvoer, heb je altijd nodig om te zeggen van... ik wil dit product gaan gebruiken, maar het zijn nooit de mensen die gaan over het geld. Dus je, je moet daar wel beginnen, want zij moeten eerst de vraag creëren... en dan pas kom je in die organisaties terecht waarin die financiering kan ontstaan. Dus voordat je echt klanten kunt krijgen. En als we even teruggaan, uh, uh, ja, even voor jullie alle, allemaal, hè, naar de huidige uh, tijd. We krijgen even, van najaar in september krijgen we weer verkiezingen. Uh, wat staat ons uh, te wachten uh, als, als MKB'er en... Waar gaat dit heen? Er... Nou, als ik voor ons bedrijf mag spreken, wij, wij, zitten aan de voor, wij staan aan de voorkant van ons groeiprofiel. Dus we hebben nu uh, dat we in meer dan 50 ziekenhuizen zitten met 30.000 gebruikers. Maar wij gaan ons nu bijvoorbeeld richten op de markt voor verpleegkundigen en verzorgenden. Daar zijn er 300.000 van. En uh, we hebben nu de eerste belangstelling gekregen van uh, België. Nou, dat is toevallig Nederlandstalig, dus dat maakt onze applicatie makkelijk vertaalbaar. Maar bezuinigingen van het, van, van, van het kabinet, zeg maar, die, die, hebben die daar nog effect in, het, in, het, in, de, in de zorg? Bij ons geloof ik dat niet. Gewoon niet. En nee, ook nee. de hele crisis, heb je van daar heb je eigenlijk geen last van? Nee, niet op mijn manier. Nee. Okay. Maar nee. ik ben wel benieuwd. Wat uh, uh, ja, hoe hoe, is dat bij jullie? Dat jouw visie daarop? Uh... Nou, wij merken wel dat veel ondernemers wel gehinderd worden in hun groei. Toch wel last hebben van, van, de, van de crisis. Gewoon simpelweg. Zelfs bijvoorbeeld voedingsmiddelenbedrijven. Die, hè, mensen moeten altijd eten. Die merken toch wel dat het een moeilijkere tijd is bijvoorbeeld. Maar aan de andere kant levert het ook kansen. Het hindert denk ik ook wel een aantal mensen of veel ondernemers om hun bedrijf bijvoorbeeld over te dragen. Dat merken wij. Hè. Dat hoor je ook steeds. Dat bedrijven... Eigenaars maar wachten met verkoop aan een opvolger, dat is jammer. En daar zouden wel stimulerende maatregelen voor genomen kunnen worden, denk ik. Uh, aan de andere kant is het ook wel zo dat een ondernemer altijd wel weer zijn weg zoekt, volgens mij. Uh, als je echt wil groeien, dan vind je dat geld wel. Dan moet je misschien wat meer aan wat meer eisen voldoen. En dan moet je, kan je misschien niet alles meer bij de bank krijgen. Of zeker niet alles meer bij de bank krijgen. Uh, dan, maar dan moet je inderdaad op zoek naar informal investors ja. of naar ander kapitaal, naar eigen vermogen. Maar veel ondernemers vinden die weg wel, maar ja niet. En zijn Jullie zelf voorzichtiger geworden met investeren? Uh, nou, wij zijn eigenlijk in een slechte tijd begonnen, dus uh, prima. Voor ons uh, kan alleen maar beter inderdaad. Nou ja, kijk, dat is, dat is niet uh, aardig om te zeggen misschien, maar voor ons is dit natuurlijk niet zo'n hele slechte tijd, want uh, de banken fi financieren veel minder, dus hebben bedrijven meer private equity nodig. En dat is uh, en niet iedereen, niet elke ondernemer zoekt er ook echt naar. Maar je ziet wel dat er ondernemers zijn die er nu wel naar zoeken. Ja. En Marx, voor jou merk jij iets van de neergaande economie? Nee, eigenlijk niet. In uh, 2009 hadden natuurlijk uh, die eerste crisis, althans in ons bestaan, in die korte zeven jaar nog maar. Uh, toen zijn we gewoon lekker doorgegroeid en we zijn nu ook nog steeds aan het groeien. Uh, ik denk ook niet dat politieke klimaat heel erg uh, van invloed is op wat de ondernemers aan het doen zijn. Dus volgens mij. Uh, Laat ze het niet het horen inderdaad. Nou ja, goed. Er wordt natuurlijk allemaal heel spannend over gedaan. En uh, ja. uh, daar wordt de media over volgeschreven. Um, maar ik denk uiteindelijk dat de ondernemer toch bezig is met zijn uh, eigen plan. Of dat nou iets is van, ik wil over uh, vijf jaar met veertig man zijn of met dertig, uh, of helemaal geen plan. Uh, je weet wel wat je aan het doen bent. En ik denk dat het politieke klimaat maar een beperkt van invloed is daarop. En hoe heb jij de groei gefinancierd, of jullie de groei gefinancierd? Uh, eigenlijk allemaal eigen vermogen. Dus uh, we begonnen weliswaar met niks, maar uh, ja, de eerste drie, vier jaar van het bedrijf uh, heel conservatief geweest met dividend uitkeren. Eigenlijk alles herinvesteren. Uh, nu recentelijk ook weer met een verhuizing. Dan hebben we het ook weer zelf gefinancierd. Uh, ja, dan neem je ook een bepaald risico in. Dus natuurlijk ook dat je ervan uitgaat dat je daarmee weer meer waarde creëert. Maar je kunt dus wel groeien. Ja, ja. ja zonder het is geen belemmering geweest. Hm. Ik sprak laatst op een investeerder die zei van, uh, nou, hoe gaat het, heb je geld nodig? eigenlijk uh, uh, niet. Ik zei, nou, jammer. <lacht> ja, want deze rekening, zou jij hem kunnen helpen om sneller te groeien door, door te investeren? Nou, dat ben ik niet zozeer. Uh, ik denk in bedrijven zoals, zoals dat van jullie, waarbij je eigenlijk mensen verhuurt... Uh, kan je niet zo heel veel doen, Kijk, je moet je groei ook wel kunnen managen. Dus als wij na een paar tonnen in jullie bedrijf zouden investeren... en je neemt daarvoor ineens een heleboel mensen nieuw aan... dan moet je dat ook wel kunnen managen. Dus vaak is het bij bedrijven zoals jullie bedrijf heel goed... om dat uit je eigen groei te financieren eigenlijk. Dat is, ik kan me voorstellen dat je op een gegeven moment iets over zou willen nemen, bijvoorbeeld. Dat, zijn wel, dat is echt awareness die wij willen creëren bij ondernemers. Kijk daar ook eens naar, er is nu zoveel te koop. Wellicht zijn er hele leuke concurrenten of aanverwante activiteiten die je over zou kunnen nemen. Of mensen die bij een bedrijf werken waar de eigenaren inderdaad zitten... wachten tot op de goede tijden, um, die hun vinger eens een keer opsteken... en zeggen, joh, met geld van buiten kan ik misschien dat bedrijf nu wel overnemen. Dat, daar zouden we bij kunnen helpen, denk ik. En zo'n bedrijf als Frest, kan je, daar, daar, zouden jullie daar wel iets kunnen betekenen? Ja, jullie zijn een typisch voorbeeld van een heel mooi groeiend bedrijf met een heel mooi track record en dat zijn voor ons prachtige eh, kansen. Het ja. ja. staat iets te moors. Hebben jullie een gemixte directie? Nee, nog niet. Nog niet, partij. Je moet goed voorbereiden. Ja. Precies, precies. Want, ja. en, en Merk je dan ook inderdaad dat je het vrouwelijke mist in, in de organisatie of in de directie? Heb ik nog niet gemist, maar ik heb er ook nog niet zo bewust over nagedacht... over wat dat zou kunnen toevoegen aan het bedrijf. Kijk, Je moet je voorstellen dat van die 17 mensen zijn er 9, dat zijn programmeurs. En dat zijn jongens die, die hebben allemaal hun eigen... Dat, dat nerdprofiel waar het wel eens over gesproken wordt, dat klopt gewoon. Dat hebben ze in meer of mindere mate. En die vinden het dus heerlijk om achter hun eigen computer te zitten, al dan niet in het donker, al dan niet s'nachts, om gewoon aan die software te werken. <lacht> dus wat daar de invloed is op een mixte directie, dat weet ik nog niet. Ik, vind, ik heb zelf al de afgelopen twee jaar heel veel geïnvesteerd in, uh, in het goed leren omgaan met deze mensen. Het ja, zijn, dus dat is misschien zijn, belangrijker zijn, nog dan dat het zijn, het, het, allemaal, om... het zijn allemaal heel erg capabele individuen. Okay. En, en, en, als, en je moet er gewoon als team moet je ervan, van ja, kunnen maken. En zoiets zou ook een, een natuurlijk proces moeten zijn. Ik denk, alles wat je geforceerd ja. inbrengt, zo van nou, nu moeten we zoveel vrouwen aannemen of zoveel mannen aannemen, dat werkt gewoon niet. Nee, maar je kunt er wel proberen in te kiezen. Ik heb ja. een senior account manager die dus heel veel klantcontacten onderhoudt. En daar heb ik wel een postje geprobeerd om uh, een vrouwelijke senior account manager uh, aan te nemen. En dat is ook wel drie keer gelukt, maar die zijn ook om hun eigen redenen heel snel weer verdwenen. Een en een half jaar, een jaar, jaar, een, een drie maanden. En op een gegeven moment ja, dan heb je een nieuwe kandidaat, dat is dan een mannelijke kandidaat. En die blijft gelukkig. Ja. Maar dat is ook heel belangrijk. Ja. Dus ja, of dat nou zit in de vrouwelijke componenten of in het type van de functie, dat is dan niet altijd helemaal duidelijk. Maar... Want jullie, jullie zijn met, begonnen met man en een vrouw, toch? Zijn vrouwelijke partner had jij. Ja, Jacqueline, dus een vrouw inderdaad. Ja. En merk jij daar iets van? Dat, dat, dat, zeg maar wat, want je zegt eigenlijk dat was ook het succes van, het, van, het, van de groei. Dat jullie met z'n tweeën begonnen. Maar heeft dat ook dat vrouwelijke en het mannelijke zeg maar, daarmee te maken? Ja, nou ja, volgens mij heb je uh, allemaal vrouwelijke en mannelijke eigenschappen. En in de communicatie moet je ook als man behoorlijk uh, goed ontwikkelde vrouwelijke eigenschappen hebben. loopt een beetje door elkaar heen. Dus ik, ik, ik zie wel wat uh, de clichés van uh, een man die iets meer risico neemt. Hoewel ik mezelf zie als behoorlijk voorzichtig ondernemer. En Jacqueline die iets bedachtzamer is en uh, wat meer een worrier is uh, af en toe. Dus dat, daarmee hou je elkaar wel in balans. Maar andersom is zij uh, een enorme acquisitietijger. En ik vooral de people manager. Dus ja, zo kan het ook weer. Ja want waar zien jullie bij de grootste winst zeg maar in een man vrouwen duo? Nou eigenlijk wat ik net al zei de combinatie aan leiderschapsstijlen dat is het en, en inderdaad je mag niet te veel generaliseren maar het is wel zo dat vrouwen be vaker bepaalde leiderschapsstijlen toepassen in hun werk en mannen vaker andere maar in theorie kan je een, een team hebben dat 50-50 is en dat helemaal niet divers is dat allemaal inderdaad toch ergens uit dezelfde, hetzelfde hout gesneden is wellicht. Dus het gaat er ons heel erg om dat het ook echt een divers team is. En wij testen dat ook. We, we doen dus niet alleen maar koppen tellen. Wij testen ook of inderdaad in een team alles wat je nodig hebt voor een bepaalde taak aanwezig is. En dat moet je hebben. En daar ben ik het heel met jou eens. Als dat een man is, dus dan is dat een man. Ja, dat... En dan zou je toch ook wel investeren? Nou, wat... <lacht> ja, dat, dat, dat, dat, dat, dat heb ik ook wel benieuwd. Ja, ja. Zou je... Zou je het loslaten? Ja, nou ja, weet je, kijk, het, het, tweede, het, tweede, het tweede kenmerk van ons bedrijf is dat wij vaak via de vrouwen met, met bedrijven in contact komen. Omdat het toch vaak vrouwen zijn die ons weten te vinden. De, de vrouwen in die management teams. En uh, bedrijven die dus helemaal uit mannen staan, hoewel die ons steeds meer weten, weten te vinden, die, die zoeken ons minder op. Dus dat komt ook niet zo snel voor, denk ik. Misschien toch tijd voor een man in jullie eh, ja. organisatie. Ja, ja, ja, maar niet op de vorige, oké. Oh, Dank jullie wel voor jullie bijdrage. Hartelijk bedankt. dank.